Hallo, dit keer is het niet agressie de baas, maar jezelf de baas. Wat bedoel ik daarmee? Nou, we gaan binnenkort de feestdagen weer tegemoet. Oud en nieuw, het einde van 2018, het begin van een verse start. En de wereld wordt steeds onrustiger lijkt wel. Er is heel veel onrecht, uh, groepen staan tegenover elkaar. Je moet nog van alles met de feestdagen, want jij moet koken eerste of tweede kerstdag. En je, je trekt het allemaal eventjes niet meer. Bovendien is het ook een tijd dat je terug gaat kijken. Wat was 2018 eigenlijk voor een jaar, voor jou persoonlijk? Nou, voor mij was het op zich wel een goed jaar, zowel zakelijk als privé. Maar het was ook wel een jaar als ik het een woord moet geven, een omschrijving, verbijstering. Ik ontdekte namelijk in mei dat iemand die ik drieënhalf en een half jaar lang heb vertrouwd en die me heeft bijgestaan in hele zware tijden, ik werd bijvoorbeeld gestolkt en lastiggevallen, ik en mijn kinderen, dat diegene daar achter zat. Dus het is verbijstering, wat ga je dan doen? Ga je de wereld buiten sluiten? Ga je denken van uh, ik vertrouw niemand meer? Want dat is wat iedereen zegt. Je vertrouwt niemand meer, toch? Nee. Nee, dat weiger ik. Ik blijf mijn eigen persoon. Dus als ik goed van vertrouwen ben, zo so be het. Want als je dat niet doet, bouw je een muur om je heen en ben je nog verder verhuisd. Maar ondanks dat kan ik me voorstellen als jij het zelf hebt meegemaakt, of iets anders natuurlijk, of in de familieomstandigheden of met je werk, dat je denkt ja, maar ik. Ik kan even niet meer, Mike. Bedankt voor al die tips met die communicatie en dat ik zus moet reageren en zo moet reageren. Maar ik wil even niet meer. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. En vooral in deze tijd. En dan heb ik maar één tip. Unplug. Gewoon even alles loslaten. Gewoon, en, en zeker in deze tijd. Laat jezelf weer even op. Ga lekker wandelen. Ga met vrienden of familie iets leuks doen. Sluit jezelf weer even op in je kleine wereldje. Ga naar de top 2000 luisteren. Of misschien de top 4000. Ga lekker even bijtanken. Laat jezelf weer op voor 2019. En dan komen we elkaar gewoon weer tegen. Want ik blijf als trainingsacteur voor over en acteur natuurlijk gewoon in de weer. Voor diverse audiovisuele media en alle trainingen. En daarnaast zal ik mij steeds meer gaan ontpoppen als trainer en trainingsacteur van anti agressietrainingen En als producent van trainings- en communicatievideo's. Dus het wordt steeds meer Compacter en steeds duidelijker. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met een netwerk van uitstekende professionals, echt fantastische cameramensen, uh, collega-acteurs en voice-overs.